Dit is een verhaal over een nog ongeboren tweeling. Op een zeker moment, we weten niet precies waar en wanneer, leefden twee kindjes in de buik van hun moeder. Ze zweefden rond in de baarmoeder en naarmate hun bewustzijn groeide, tuimelden ze en speelden met de navelstreng die hen voedde. Ze noemden dat het koord van liefde dat hun verbond met de grote moeder. Is het niet fantastisch dat we leven? Zei de ene. Wat een heerlijk bestaan is dit. De twee waren heel gelukkig. Naarmate de tijd verstreek en de tweeling groeide, werd het krapper in de baarmoeder. Ze konden zich steeds minder gemakkelijk bewegen. Wat zou dit betekenen? Vroeg de een. Misschien betekent het wel dat onze tijd hier eindig is, dat er een einde komt aan deze gelukkige tijd. Maar zei de ander. Ik geloof vast dat er leven is na de geboorte. Ik geloof dat we onze moeder zullen zien, dat ze ons zal voeden met zoete melk en ons zal wiegen in haar zachte armen en dat we de liefde in haar ogen zullen zien. Ja, dat geloof ik. De eerste twijfelde. Weet je zeker dat jouw verwachting klopt? Is het geen valse hoop die je hebt? Misschien is er wel geen grote moeder? En hebben we het gewoon verzonnen? Is er ooit iemand teruggekomen die heeft verteld dat jouw idee klopt? Nee, zei de tweede, dat niet, maar toch voel ik dat er meer is dan alleen dit bestaan. Zo kon het gebeuren dat de laatste dagen in de baarmoeder gevuld waren met grote vraagtekens, angst en ook hoop. Uiteindelijk arriveerde het niet te vermijden moment van geboorte en werden zij omringd met een liefde en tederheid die hun voorstellingsvermogen ver overtrof.